Ik ben Bert Schelfout, Jong VLD-voorzitter. Ik word er 30 dit jaar en ik sta op de vierde plaats van de Kamerlijst in West-Vlaanderen en ik kom uit Deerlijk. Jong VLD is een liberale jongerenpartij waarbij we vooral vrijheid en vooruitgang hoog in het vaandel dragen. We verzamelen jongeren om rond die thema's te gaan werken om eigenlijk de samenleving vorm te geven, een beetje aan politiek te doen, maar ook heel veel plezier te beleven met gelijkgezinden. Voor jongeren willen wij vooral dat er genoeg taart overblijft om te gaan verdelen. En dat wil zeggen dat we eerst de taart moeten bakken voordat we ze kunnen verdelen. Uh, iedereen kent de vergrijzingsproblematiek, uh, iedereen kent de uitdagingen rond duurzaamheid. En voor ons is het de grootste betrachting om te zorgen dat jongeren uh, het eigenlijk even goed hebben als de generatie van onze ouders. En daarvoor moeten we enerzijds uh, realistisch gaan besparen, en anderzijds zorgen dat er voldoende jobs zijn door bijvoorbeeld de loonkost naar omlaag te halen.